Wel een beetje helpen hoor. Ik ga het helpen, te, uh, zeker. Dat ja. deze meneer dan ik zijn geld kwijt is. Nee, <laughs> dat gaan we niet doen. Nou, weer een nieuwe dag vandaag. En normaal doe ik altijd mijn bankzaken heel relaxed op de bank op zondag. Maar vandaag voor de serieus ben ik bankadviseur bij de bank. Ik schaam me wel echt dood, want ik ben heel slecht in Pinpassen. Die raak ik ongeveer één keer per maand kwijt. Dus de meeste banken zijn niet heel blij met mij. En ben jij S, maar je niet. Dat klopt. Hi. Hi. Ik ben Lonneke. Hi Lonneke. Welkom. Leuk dat je er bent. Ben ja, bent dankjewel. een beetje laat? Zullen we gelijk naar boven gaan? Ja, is goed. Je hebt wel een heel gaaf kantoor hier. hè? Ja, gaaf, hè. Ja, het is het eerste ig huis dat er zo uitziet. Zoek ze op store. Laten we gaan beginnen met de dagstart. Yes. Collega's, dit is Lonneke. Lonneke gaat vandaag een dagje met ons meekijken. Om te kijken wat er nou gebeurt uh, bij de bank. Ik heb voor jou een colbertje vandaag. Daar Dan hoor je er helemaal bij. Zullen we naar beneden gaan? Ja. Dan gaan we starten Sweet. met de dag? Yes. Hier vangen we de mensen op. Uh -huh. Hierachter doen we de korte servicehandelingen. Hier is de koffiebar. Hier vinden de adviesgesprekken plaats. Ik ga je meenemen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ze kunnen heel verschillend zijn, maar let goed op. Want aan het einde van de dag wil ik dat je zelf een rekening gaat openen... voor een nieuwe voor klant. Een echte klant. Ja, Voor een echte klant. Oké. Okay. Als er een klant binnenkomt, dan uh, gaan we die zo helpen. Ja? Yeah. Nou dan verwelkom ik die net zoals jij, ja. zeg maar. Kijk, daar hebben we er een. Hallo, welkom bij de IAG. Ik ben, Lonneke. Lonneke. Oh, ik ben nee, Lonneke. Waar kan ik je mee helpen? Nee, ik wil graag even wat geld storten. Ja. Wil moet wel een beetje helpen hoor. Ik ga je helpen, zeker. Dat ja. deze meneer ik zijn geld kwijt is. Nee, <laughs> dat gaan we niet doen. We hopen dat hij het doet. Oké, nou een hele fijne dag. Dankjewel. Fijne dag. Dankjewel. Tot ziens. Ik denk dat heel veel mensen ook zullen denken, oh, bij de bank werken is een beetje saai. Ik ervaar het helemaal niet zo. Je komt met zoveel verschillende mensen in contact. Heel veel afwisselende werkzaamheden, leuke collega's. Steeds meer wordt natuurlijk online gedaan. En ben je niet bang dat je beroep uitsterft? Ik snap je vraag, wordt ook steeds meer online gedaan. Maar ik denk dat mensen voor hun financiële zaken nog steeds wel graag persoonlijk in gesprek willen zijn yeah. met iemand. Want wat moet je nou precies kunnen om hier te werken? Als adviseur bij de bank moet je gastvrij zijn, hbo niveau hebben, commercieel zijn en proactief. Nogmaals welkom. Fijn dat u voor ons gekozen heeft. Meneer komt hier om een uh, particuliere rekening te openen. Dus ik zou u wat uh, vragen gaan stellen om ook zo uw financiële situatie beter in kaart te brengen. Ja. Hoe ziet uw uh, gezinssituatie eruit? Nee, ik woon nee, samen. Mag ik u vragen naar uw werksituatie? Ja, ik werk al vijf jaar als adviseur bij het uh, ziekenhuis. U gaf aan dat u ook graag een spaarrekening wil openen bij de betaalrekening. Heeft u daar een bepaald doel mee? Ik heb het je laten zien. Ik kijk nu met je mee. Dit is het pakket. Ja. En nu wil ik lezen bij weg. Ja, dat ja, hebben ja. wij zo goed. Uh, ja. Wil jij deze controleren? Ja, ga ik doen. Check. Dan mag u hier nog eventjes tekenen. Ja. En dit hele pakketje is voor u. Nou, super fijn. Ja, ja. Moet je... feliciteer je mensen met de nieuwe backring. Dat kan. Ja, dat is mogelijk. Nou, gefeliciteerd. <laughs> ja, dankjewel, <laughs> dankjewel. Nee, hier heb een ik een voorbeeld van hoe de app de de werkt. Ziet u de hier de uh, de lopende de rekening. De ja. Doei, doei. Nou, Lonneke, ik vond het een superleuke dag vandaag. Wat vond jij ervan? Ja, dat uh, geldt ook voor mij. Maar ik wil wel mijn jasje terug. Oh ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Doei. Oh.